Hoi, ik ben Alexis. Ik ben Martin. Ik, ik ben een, ben een runner, runner bij Sigodo. Als runner zorg je ervoor dat de bar continu door blijft draaien. En ik ben constant in het bewegen. Zonder mij is er geen show. Wat doe jij morgen?